Het UWV legt beslag op mijn uitkering. Hoe krijg ik toch nog mijn geld? Dit is de klacht van de dag. Welkom. Ik ben Mohammed Al-Hajri, klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In deze aflevering behandelen we een klacht over het stopzetten van een uitkering door het UWV. Een mevrouw belt ons op. Ze heeft een klacht over het UWV. Ze heeft een boete gekregen, maar het UEV heeft daardoor beslag gelegd op haar gehele uitkering. Hierdoor ontvangt ze geen inkomen meer. Het UEV heeft hierbij geen rekening gehouden met de beslagvrije voet. Dat is het bedrag dat je nodig hebt om in je eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, zoals het betalen van je huur. Mevrouw vraagt het UEV rekening te houden met de beslagvrije voet, maar krijgt daar geen reactie op. Mevrouw vrouw raakt gestrest, Doordat ze geen uitkering krijgt, kan ze haar huur niet meer betalen. We bellen met onze contactpersoon bij het UEV en vragen of hij mevrouw meteen kan bellen omdat hij haar informatie kan geven over haar beslagvrije voet of een betalingsregeling. Onze contactpersoon bij het UEV doet dat meteen en praat met mevrouw. Samen hebben ze een oplossing gevonden. Heeft u een boete gehad en ontvangt u daardoor minder of geen uitkering meer? Misschien is er geen rekening gehouden met uw beslagvrije voet. Die kunt u zelf berekenen, bijvoorbeeld op uwbeslagvrijevoet.nl of schuldinfo.nl. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Wij staan met meer dan 170 collega's voor u klaar. Voor uw grote en uw kleine problemen met de overheid.